De nieuwe apothekersorganisatie moet zorgen voor betere zorg voor patiënten. Zodat we ook projecten uit kunnen voeren voor de patiënten die in alle apotheken gewoon hetzelfde is. En dat maakt ons ook wat krachtiger richting zorgverzekeraars toe. En verder in het nieuws vandaag, gemeenten willen steeds meer burgerparticipatie... ...en Elst opent Tweede Voedselbank in de Week tegen Armoede. Nijmegen is sinds deze week een apothekersorganisatie rijker. Donderdag is de coöperatie operatie A Nimo opgericht. Naast Nijmegen en de omgeving bestaat deze uit apothekers uit het land van Maas en Waal, het land van Kuik, Regio Boksmeer en Noord-Limburg. Samen willen ze meer samenwerking en innovatie in de zorg creëren rondom de patiënten. De apothekers hebben Animo opgericht omdat we ook zagen dat wij net zoals de huisartsen en de fysiotherapeuten en de diëtisten ons moeten verenigen zeg maar, tot een coöperatie om ook duidelijker voor iedereen eenduidige afspraken te maken. En dat maakt ons ook wat krachtiger richting zorgverzekeraars toe. We hebben te maken met heel veel zorgverzekeraars en eigenlijk zijn er maar vier, vijf die dan als grote club overblijven, maar het zijn wel heel veel kleine partijen. En met coöperatie willen we dan ook... Kijken of we met die zorgverzekeraars projecten kunnen financieren die we door de apotheek kunnen uitvoeren. Het wondbezorgproject dat is, werken we samen ook met VGZ. Die heeft eigenlijk met andere apotheken in, de, in Nederland afgesproken dat zij dat niet meer mogen leveren. Maar wij hebben het zover kunnen krijgen dat wij dat voor de regio nog wel mogen doen. En daar zijn de huisartsen en de thuisarts zijn er heel blij mee. Want wij hebben eigenlijk met hen afspraken gemaakt over wat. ...leveren we dan af en dat het ook direct beschikbaar is. Maar wat wij ook doen is dat wij het geportioneerd afleveren. Ja, de mensen krijgen nu per doos of per meerdere dozen... ...terwijl dat misschien niet eens nodig is. Wij kunnen ook per stuk leveren. En voor de duurzaamheid en de kosten voor de zorg is dat wel heel belangrijk. Het gewoon uitgeven en controleren van medicijnen... ...naar aanleiding van een briefje van de huisarts... ...is al lang niet meer het enige wat de apotheek doet. Er is persoonlijke begeleiding bij het recept... Dat kan digitaal of aan de balie. Patiënt moet ook weten dat ze bij ons terug kunnen, uh, uh, terecht kunnen voor kleine vragen of kleine kwaaltjes. He, wat kan ik doen bij een, een, een schimmel? Nagel of uh, mm -hmm. wat, wat schimmelplekjes. En daar zijn we ook voor. Hè. Of wat vragen over de medicijnen die ze net hebben gekregen van de huisarts. Uh, maar we bieden dat ook gewoon uh, altijd aan. En lokaal en in de wijk. Uh, de mensen kunnen altijd bij ons terecht. Uh, we hebben een app waar mensen ook kunnen bestellen. Maar dat is niet alleen bestellen van de medicatie. Maar die app daar kunnen we ook mee chatten met de patiënt. En uh, dat is ook het mooie van de, van de app die we hebben. Uh, dat je daar uh, ook laagdrempelig mensen kunnen bereiken. Uh, maar ook vanaf de bank. Je bent het misschien ook al tegengekomen, een oproep om als inwoner mee te denken over de plannen van jouw gemeente. De zogeheten burgerparticipatie is een relatief nieuw begrip met veel mogelijkheden en voorbeelden. Voor ambtenaren een opgave om de samenwerking met inwoners tot een succes te brengen. En de gemeente Beuningen is hier ook mee van start gegaan. Al vorig jaar deelde gemeente Beuningen de plannen om haar inwoners in de toekomst... ...veel meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid. En dit jaar gaan ze aan de slag met de vormgeving van dit participatiebeleid. Wij kunnen natuurlijk allerlei plannen uitvoeren, maar het is veel belangrijker dat wij plannen uitvoeren die onze inwoners belangrijk vinden. Wij willen daarom onze inwoners daarbij betrekken, zodat wij een betere kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners kunnen leveren. Maar om inwoners bij de plannen te betrekken, moeten ze hier eerst van op de hoogte zijn. Er is daarom een digitale enquête, waarin wordt gevraagd op welke manier inwoners samen willen werken. Afgelopen week kon je deze samen invullen met de ambtenaren. Heeft u al eens meegedacht met de gemeente? In het nou, verleden? Om eerlijk te zijn, uh, niet erg veel. Oké, okay, nee. dat maakt niet nee. uit, dat is nee. juist goed. Dan kunnen we nee. kijken hoe we in de toekomst beter kunnen doen. Ja. Jongeren zeggen van, ja, benader ons nou waar wij veel te vinden zijn. Dus online, social media. Terwijl ouderen meer zeggen, uh, ga de wijken in en, en spreek mensen aan. En uh, vraag, of organiseer een avondje uh, waar mensen kunnen meepraten over de plannen van gemeenten. Dus dat is ook heel belangrijk, dat je aansluit uh, bij de desbetreffende doelgroep. En dat proberen we nu ook met die enquête op te halen. Als inwoners eenmaal aan het woord zijn, komen er vaak veel ideeën op tafel. Wat ik heel belangrijk vind dat Beuningen iets te bieden heeft voor eigenlijk alle doelgroepen. De lege polder en dat, dat is een, een, een ontmoetingsplek eigenlijk voor heel veel doelgroepen en dat moet zeker blijven. We zijn nu bezig met nieuwbouw dus dat dat ooit moet gaan komen en dat vind ik belangrijk en dat het ook wat groter, ruimer en beter wordt. Ook voor de ouderen moet er zeker het nodige komen. Wij hopen dat dat nieuwe participatiebeleid ertoe bijdraagt, dat iedereen in Beuningen in feite tevredener is met de wijze waarop de gemeente Beuningen omgaat met plannen die door burgers zijn ingediend en anderzijds ook met plannen die door de gemeente zelf zijn gemaakt en waarbij we aan de inwoners gevraagd hebben wat vinden ze ervan. Tot en met 21 mei kan de enquête ingevuld worden. Voor verdere vragen kunt u terecht op de website van de gemeente Beuningen. Ja, zometeen in het RN7 regio -nieuws. creatief koken met eten van de voedselbank. In Els lieten mensen die zelf bij de voedselbank komen zien hoe je dit het beste doet. Museumpark Orientalis is een crowdfunding gestart om een nieuw busje te bekostigen voor bezoekers. De vorige bus, waarmee bezoekers het grote museumpark door werden gereden, werd onlangs verwoest door een brand die in de opslag van het museum woedde. De verzekering heeft laten weten deze niet te dekken, maar het museum zegt ook niet zonder te kunnen. Middels een crowdfunding hoopt men nu voldoende geld op te halen voor een nieuw exemplaar. Josephine dame uit Nijmegen heeft afgelopen week de tweede plaats behaald op het Nederlands kampioenschap schaken... ...in de categorie meisjes tot en met 16 jaar. Josephine is lid van de Nijmeegse schaakclub Strijd met Beleid. Ze speelde een week lang iedere dag een schaakpartij die drie tot vier uur duurde. Op woensdag 31 mei doet Josephine mee aan de voorrondes van het NK schaatsen voor het voortgezet onderwijs. De voorrondes hiervan worden gehouden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En dan nog even de socials. Het is vandaag de dag van de zorg. Dit meldt de Sint Maartenskliniek op Facebook. Ze zeggen erbij dat hun zorgmedewerkers echte toppers zijn en daarom vandaag een leuk cadeautje hebben gekregen. Daarnaast roepen ze anderen op, die ook een zorgmedewerker in het zonnetje willen zetten... ...om een digitaal kaartje te sturen via dikke-dankjewel.nl. Start-up Nijmegen plaatst vandaag een uitgebreid dankwoord op Facebook aan Dick Bos, de oprichter van het bedrijf. Vandaag is de laatste werkdag van Bos bij het bedrijf. Afgelopen maandag was er al een groot verrassingsfeest waarbij zo'n 250 mensen aanwezig waren. De medewerkers noemen hem een grote inspirator voor iedereen die hem kent. Voordat Bos startup Nijmegen oprichtte was hij onder meer directeur van lokale omroep N1, de voorloper van RN7. Ja, en de Radboud Universiteit kijkt middels een lange fotoreeks terug op een geslaagde Radboud Festival... ...dat donderdagavond op de universiteit plaatsvond. Hier waren onder meer optredens van Rutger Bergman, eh, Maarten van Rossum... ...en er was muziek van artiesten als Wipneus en Pim en popgroep Chips. Vrijdagavond vindt in Doornroosje nog een event Radboud Sounds plaats, met onder meer optredens van Sophie Straat. Het evenement wordt georganiseerd ter viering van het 100-jarig bestaan van de universiteit. In Els werd deze week aandacht gevraagd voor armoede. Zo lieten mensen die leven van de voedselbank zien hoe je creatief kunt koken met zo'n pakket. Ook werd er een film gedraaid over daklozen en het leger des Hels vertelde hun verhaal. Daarnaast werd er in Els een tweede voedselbank geopend... waarbij de organisatie verrast werd met een cheque van 5.000 euro. Ja, en uh, je hebt natuurlijk een supermooi gift van 5.000 euro... aan de voedselbank gegeven. Waarom hebben juist jullie dat gedaan?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 Ja, en dan het weer. Ik heb goed nieuws voor het weekend, want er staat namelijk een warm weekend voor de deur. Vandaag was het eigenlijk al best lekker met zo'n 19 graden. Vanavond of vannacht hebben we nog wel even kans op een paar buien. Kan er kan ook wel pittige exemplaren tussen zitten, maar daarna wordt het beter. Het weekend zal verder droog verlopen met van tijd tot tijd ook zon. Alleen zondagmiddag is er wel kans op een bui. Temperaturen komen uit, nou, fijne 21 tot 22 graden. Nou, vanaf maandag gaat het weer even bergafwaarts. Er steekt een stevige wind op en er kunnen hier en daar dan ook weer wat buien ontstaan. Vooral de temperatuur gaat weer een stapje terug met het koudste punt 15 graden op woensdag. Ja, en tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste films in Nu in de Bios. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Graag tot dan!